Hoi, dat is de vorige fase, de bepaalfase, heb ik een idee uitgewerkt in een prototype en dit wil ik gaan testen. Ik wil weten hoe de gebruiker het idee vindt. Ik wil ook zien hoe een publiek reageert als ik een presentatie geef. Dit is de laatste fase in het proces en ik rond hiermee mijn ontwerp af. Kijk maar met me mee. In deze fase kijk je of je prototype werkt. Je gaat testen. Je test om erachter te komen of het ontwerp aan alle eisen voldoet. Testen doe je zo vaak mogelijk. In het begin van de testfase zal je heel veel moeten testen. Elk idee, groot of klein, wil je testen om te bepalen of het werkt. Geleidelijk aan hoef je minder te gaan testen omdat je al veel keuzes hebt gemaakt. In deze fase wordt uitgelegd hoe je een test doet. Je wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk fouten maken. Als je er snel achter komt dat iets niet werkt, dan kan je dit nog aanpassen. Je wil natuurlijk niet helemaal op het einde ontdekken dat iets niet werkt. Vroeger falen betekent dus sneller succes hebben. In de testfase ga je ook presenteren. Als je prototype aan de eisen voldoet, laat je het proces en de resultaten zien aan een publiek. Dat kan op verschillende manieren en in deze fase ga je zien welke manier van presenteren het best werkt voor jouw ontwerp. Een goed voorbeeld dat laat zien hoe belangrijk het met een gebruiker is, is het verhaal van de internetbutton die 300 miljoen waard was. Op een website waar bezoekers producten konden kopen, haakten heel veel bezoekers die wilden afrekenen op het laatste moment af. De website verloor hierdoor dus veel klanten. De website nam een test af met gebruikers en wat bleek? Voordat gebruikers konden betalen, zagen ze een formulier. Je moest je e-mailadres invullen en een wachtwoord aanmaken met een button om je te registreren. En daar lag het probleem. Veel gebruikers wilden helemaal geen formulier invullen en anderen waren hun wachtwoord vergeten. 45% van de gebruikers ging daar maar naar een andere website. Toen ze de registreerbutton vervingen door een ga verder-button, steeg de verkoop van producten gigantisch. Tot een groei aan winst van wel 300 miljoen dollar in het eerste jaar. Zo zie je maar dat het belangrijk is je ontwerp te testen. Je weet van tevoren niet wat je zou kunnen verbeteren. Laat je gebruikers je helpen en test je ontwerp. Veel succes met testen!